De slappe kaaklijn is eigenlijk te herkennen aan het feit dus dat de kaak gewoon minder strak is. Nou, dan zie je vaak dat het hier een beetje naar beneden gaat, een beetje een droopy effect. En dat je hier juist een vermindering van volume hebt. Ja, de slappe kaaklijn kan heel goed behandeld worden door bijvoorbeeld met een filler of met een silhouet. Nu is het wel belangrijk om te realiseren dat echt, als je een, echt een versterkt verslapte kaaklijn heeft, dat het niet realiseerbaar is om het naar een kaaklijn van toen je 20 was. Dat is niet realiseerbaar. Maar uh, het is wel zo, dus dat als jij je kaaklijn laat behandelen, dat het heel duidelijk uh, verminderd is en dat het droopy effect uh, toch wel echt heel stuk verminderd is en zelfs ook weg. Het aantal behandelingen uh, die nodig zijn is over het algemeen 1. Uh, dat gebruik ik Scotra. Dan moet je wel een beetje Geduld hebben, omdat het drie maanden duurt voordat het resultaat uh, te evalueren is. Maar bijvoorbeeld, kan er dan, als, het toch, als je zegt van goh, ik wil toch nog wat sterker, dan kan er gekozen worden voor een soft silhouette -pandemie.